Mijn naam is Annabel. Okay. En uh, waar staan we hier? We staan hier voor het Paleis Noord-Einde. Um, in Den Haag. Ja, en wat is, wat, wat is hier net gebeurd? Uh, we hebben hier net twaalf mensen aan het hek vastgeketend van het paleis. En ze hadden letters op hun t-shirts en spelden het woord burgerberaad. Ja. En inmiddels zijn de meesten gearresteerd. Uh, ja, dat ja, uh, is is een geslaagde actie? Ja, zeker. Nou ja. ja, één E heeft het niet gehaald, dus het is nog burgerberaad. Oh, ja. Maar de boodschap was wel zo duidelijk dat het voor ons geslaagd is. Ja, ja. oké. Okay. Uh, ben je opgelucht dat het gelukt is? Uh, ja, best wel. Uh, maar ik voel ook nog steeds een beetje die spanning van het moment en alle politie is er nog. En ik ben pas opgelucht als iedereen ja. het politiebureau uitkomt en dat ja. we samen zijn. Ja. Even de actie kunnen spreken, het ging en zo. Ja, wat zijn de verwachtingen daarvoor? Dat weet je nog niet? Uh, wanneer ze worden vrijgelaten? Nee, wat dat weten we nog niet. Gaan ze gewoon opwachten op het station en dan ja. zien we voor zo. Bureau, Ja. Waarschijnlijk niet uh, tot de nacht. Nee. Dus ja. Oké. Okay, uh. En jullie hebben het gewoon heel goed voorbereid. Uh. Ja, we zijn nu denk ik echt al vier weken mee bezig. We hebben ja. één hele dag uh, geoefend bij een hek. We hebben t-shirts gemaakt langzaam alle mensen verzameld. We hebben zeker uh, gemaakt dat elke persoon een buddy heeft ja. die dan let op persoonlijk welzijn. We hebben de media ingegevoegd, met uh, de advocaat gepraat. Er ja. gaat ja. ja. ja. vrij veel voorbereiding Ja, ja. Ja. Ja. Uh, en, ja, De politie was te laat. Hoe werkte dat? Er... Nee, de um... politie was te laat. De politie was uh, iets te massaal aanwezig. Ja. Ze waren hier, uh, het schopt een beetje roet in ons plan. Want eerst zou je hier een creatieve performance plaatsvinden, de traanreden. Maar alle performers werden staande gehouden politie. En die zijn allemaal geëvacueerd naar het koekamp. Ja. Dus toen zaten wij heel erg te twijfelen of het doorging of niet. Toen we ons het wel te doen. Maar er stond de hele tijd politie voor het hek. Dus ja. hebben we in het moment een afleidingsmanoeuvre met stoepkrijt. En toen is het uiteindelijk wel gelukt. En toen gingen ze daarop af, hoe ze dat? Ja, ze gingen ja. dan daarop af en uh, toen ging ze een beetje van het hek af en toen was het van go en toen ging iedereen naar het hek. Uh, Oké, okay, dus ja. ook nog wat, uh, ja, niet alleen voorbereiding maar creativiteit In op het, het moment. moment. Ja, ja klopt. Ja, ja, ja. Dus uh, yeah. Oké, okay, nu nog een paar mensen die vastzitten. Maar oh, ik zie er nu iemand weg, ja. weggaan inderdaad. Ja. Dus jij gaat nu naar het uh, politiebureau Denk en het dan wel. Uh, ja, we zorgen dat we iedereen opvangen en dan uh, weer voorbereiden voor vrijdag. Oh, dan, dan ga je alweer verder. Op ja, jezen. dit weekend ja, op ja. de Zuidas, de kadus. Ja. Ja. Dat was een opwarmertje. Ja, super. Nou, hartstikke ja. bedankt en ja. uh, succes. Graag gedaan. top. Okay,